Hoe genees je een depressie? Praten of pillen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Goedenavond. De vraag waarop ik normaliter een antwoord moet geven is wat helpt nu het best bij depressie? Is het praten, psychotherapie, of is het pillen, antidepressiva? Maar wees gerust, ik zal jullie ook een paar vragen stellen. Het eerste waar we natuurlijk vanuit gaan als we zeggen behandelen van depressie is natuurlijk wat is een depressie is. Want al te vaak denk ik in onze tijd wordt verdriet of zeggen wat deprivoelen al als een ziektebeeld beschouwd, terwijl dat eigenlijk bij het leven hoort. En dat verdriet en ze een dipje hebben, eigenlijk gezond zijn, normaal zijn. Het is misschien veel erger als je nooit een dipje hebt of nooit triestig zijn, of nooit angstig bent, dan dat het soms wel eens hebt. Maar als het te veel is en te lang duurt, dan is het natuurlijk wel ernstig te nemen, en dan is er best een behandeling. Maar misschien moet ik dus eerst uitleggen wat wij als artsen, als psychiaters, eh, beschouwen als een depressie. Daar hebben wij criteria voor. Criteria, eh, klassiek zeggen we, je moet vijf van negen belangrijke symptomen hebben gedurende een bepaalde periode. We spreken meestal van een paar weken, maar bij de meeste mensen die komen raadplegen, is dat een aantal maanden. En vijf van die negen, en daarvan zijn er twee hele belangrijke, Eerst dat je een depressieve, sombere stemming hebt en dat je dat continu hebt. En het tweede, minstens even belangrijk, is dat je ook een verlies hebt van alle interesse en van alle plezier aan de activiteiten waar je gewoon plezier aan hebt. En dan komen er nog een aantal andere criteria bij. Dat gaat ook je slaap verstoren, dat gaat uw eetlust verstoren, dat gaat maken dat je wat trager zijt of dat je geagiteerd bent. Dat gaat je moe maken, dat gaat maken dat je minder goed kunt concentreren, dat je minder het gevoel hebt dat je geheugen minder goed gaat. Schuldgevoelens, zich waardeloos voelen, dat hoort er vaak ook bij. En bij een aantal mensen zijn er ook zwarte gedachten, suïcidale gedachten. Dus als je vijf van de negen hebt die ik nu verteld heb, ja, dan is het wat wij beschouwen als een depressie en dan is het ook maar het best om dat te behandelen. Maar goed, voor we behandelen, als we zeggen wat is behandeling, en dan is het toch wel belangrijk om te kijken van wat gebeurt er normaliter met een depressie als je ze niet zou behandelen. Wij weten uit onderzoek dat ongeveer een derde van de depressies na zes maanden spontaan opklaren en de helft van de depressies gaan na een jaar spontaan opklaren zonder behandeling. Maar dat is alleen in de licht tot matig ernstige depressies. Als het echt ernstige depressies zijn, dan zijn die cijfers uiteraard veel lager. Wat betekent dat? Dat betekent dus als we gaan behandelen, is het nu praten of pillen. Dat betekent dat wij één er zijn er altijd vijftig die depressief zijn op het einde van het jaar, dat dat fors vermindert en dat een aantal anderen korter depressief zijn, gedurende een minder lange periode depressief zijn, dus sneller uit hun depressie komen. Als we dat dus weten, dat is het eerste dat we moeten weten, en als we dan behandelen, praten of willen... En ik heb eigenlijk een eerste vraag voor jullie. We weten dat ongeveer 10% procent van de mensen ooit in hun leven een depressie zullen doormaken. Dus dat betekent dat jammer genoeg sommigen van ons hier ook ooit door een depressie zullen gaan. En mijn vraag aan jullie is, en ik vraag jullie van gewoon de hand op te steken, dus een ruwe inschatting, van stel dat jullie in een depressie zouden belanden, wie van jullie zou kiezen voor psychotherapie, voor praten, en wie van jullie zou kiezen voor pillen antidepressiva? Wie zou kiezen voor praten of psychotherapie? En wie zou kiezen voor pillen, antidepressiva? Het is ongeveer juist hetzelfde antwoord dat ik krijg bij de studenten geneeskunde. 90% hier kiest voor praten, psychotherapie, en 10% zou kiezen voor antidepressiva. Tegen de studenten geneeskunde zeg ik dan dat ik dat heel merkwaardig vind, want dat ik weet dat ze twee, drie jaar later arts zijn en dat ze dan vooral zullen medicatie voorschrijven. Maar goed, dus dat is de natuurlijke feeling die mensen hebben. Zo. Natuurlijk moet je dan ook weten wat zijn antidepressiva en wat is psychotherapie. Antidepressiva, heel kort. Dat zijn geneesmiddelen, geneesmiddelen die inwerken overal in het lichaam, maar vooral de hoogte van de hersenen, en die eigenlijk de prikkeloverdracht tussen zenuwcellen gaan bevorderen door invloed te hebben op een aantal boodschapperstoffen tussen de neuronen. En dat zet een aantal processen in gang. En bijna alle antidepressiva, uiteindelijk wat ze doen, is uiteindelijk een soort voedingsstoffen voor neuronen gaan activeren, zodanig dat de neuronen beter functioneren. Dat zijn antidepressiva. Wat is psychotherapie? Ja, dan moet mensen niet afkomen met denken psychotherapie. Mensen hebben daar ook rare ideeën over. Uh, als ik dat vraag aan de studenten, dan zeggen ze: ja, dat is een beetje babbeltherapie. Nu diegene die zoiets zegt op het examen, die weet al zeker dat hij mag terugkomen. Ja? Babbeltherapie. Hè? Precies alsof dat niets anders zal zijn dan gewoon je rugzak wel leegmaken of een goed luisterend oor hebben. Dat is niet psychotherapie. Psychotherapie is eigenlijk een meer gestructureerde een op wetenschappelijke theorie gebaseerde manier van luisteren, praten en interageren. Dat is iets heel belangrijk, waarbij uiteindelijk de therapeutische relatie, wat gebeurt tussen de cliënt of patiënt en de therapeut, psychiater, psycholoog met een therapeutische vorming, een soort beschermd labo is van het echte leven, waar een aantal dingen die ook in het echte leven gebeuren ja, zich ook makkelijk gaan afspelen, waar we focussen op gevoelens, gedachten, gedragingen en relaties. Voor sommige vormen van psychotherapie gaan we dat doen via een omweg van het verleden en anderen gaan meer hier en nu gaan werken. Met een focus op de innerlijke wereld, wat je zelf binnen jezelf denkt, voelt en in je interactie met de anderen. Dat is wat we als psychotherapie beschouwen. Goed, nu ik die twee geschetst heb en gezegd van er is al een spontane evolutie van verbetering en dan gaan we behandelen. Behandelen met psychotherapie of antidepressiva. De vraag is nu, wat zou nu het best werken? Eerst en vooral moeten we kijken naar op korte termijn. Wat zijn de resultaten op korte termijn? Wel Op korte termijn, als we spreken over licht tot matig ernstige depressie, dan is het zo dat antidepressiva ietsje sneller dan psychotherapie een aantal aspecten van de depressie zullen verbeteren, zoals interesseverlies, ontmoediging of de depressieve stemming. Dat zal iets sneller verbeteren met antidepressiva dan met psychotherapie. Maar als je de studies bekijkt, dan zie je dat na twaalf weken behandeling er geen enkel verschil meer is. Beide zijn elkaar waard. Belangrijk is dat alle studies ongeveer aantonen dat de twee samen een veel beter resultaat geven dan het ene of het andere. Dus de combinatie beide antidepressiva en psychotherapie geven beduidend betere resultaten op korte termijn. Men heeft dat aangetoond door bijvoorbeeld psychotherapie te vergelijken met psychotherapie plus medicatie en dat was duidelijk beter, of medicatie te vergelijken met medicatie plus psychotherapie en dat was duidelijk beter. Maar het is belangrijk om te weten dat ook bewezen is dat geen enkele vorm van psychotherapie beter is dan de andere en dat geen enkel antidepressivum beter is dan een ander. Ja? Ze zijn vergelijkbaar. Wat dat niet wil niet zeggen dat ze bij iedereen even goed zullen werken. Ik bedoel, dat is dan juist de match vinden tussen dat antidepressivum en dat symptomencomplex bij deze depressieve patiënt of deze vorm van psychotherapie of een andere vorm van psychotherapie bij deze patiënt. Dat is een beetje wat we daarover moeten weten. Dat is de korte termijn. Zoals ik zei, dus werken die twee complementair en versterken elkaars effect. daar zijn niet alleen psychologische redenen voor, er zijn ook neurobiologische redenen voor. Als we gaan kijken ter hoogte van de hersenen. Dan is een klassiek gegeven, er zijn vele gegevens, maar laten we alleen de belangrijkste gegevens eruit nemen. Daar er is eigenlijk een belangrijk gegeven bij depressie: vinden wij altijd dat er een verminderde werking is van een bepaalde hersenzone die wij de prefrontale cortex noemen, en een verhoogde werking van de amygdala, een beetje de zetel van emotie van ons emotionele leven. Wel interessant is dat psychotherapie en antidepressiva eigenlijk juist op een omgekeerde manier daarop inwerken. Die twee zones zijn goed met elkaar verbonden. Psychotherapie, cognitieve therapie bijvoorbeeld, wat zal die doen? Die zal eerst een activatie geven van uw prefrontale cortex die te weinig werkt, laten we zeggen. Dat zal dat verbeteren en onrechtstreeks zal dat dan leiden tot de vermindering van de werking van de amygdala. Antidepressiva daarentegen werken juist omgekeerd. Die gaan eerst de overactiviteit van de amygdala gaan temperen. En dat zal een indirect gevolg dan hebben dat de activiteit van de prefrontale cortex zal verhogen. Dus ze werken eigenlijk op dezelfde structuren, maar in een omgekeerde richting. En het complete effect is: de twee samen is beter eh, dan elk van hen apart. Maar goed, dit is gewoon het ene met het andere vergelijken. Wat echter veel belangrijker is, is ook de voorkeur van de patiënt. Ik heb het jullie gevraagd hè, van rekening te houden met de voorkeur van de patiënt. Een experiment. Een experiment dat me gedaan heeft wat we hier hadden kunnen doen, dat waren met mensen die aan depressie leden. En men vroeg dus van wie zou kiezen voor psychotherapie, wie zou kiezen voor antidepressiva of wie heeft geen voorkeur. Want dat had ik jullie niet gevraagd, hè. wie heeft er geen voorkeur tussen de twee. En wat men gevonden heeft in dat onderzoek is dat achteraf werden die dus ofwel in de arm van psychotherapie gezet ofwel in de arm van antidepressiva. Wat vond het onderzoek, en er zijn talrijke andere onderzoeken die hetzelfde aantonen, dat diegenen die geen voorkeur hadden, zoals je daar ziet, de gele of de blauwe lijn, geen voorkeur hadden of gematcht waren, gematcht wil dan zeggen, ze kozen voor psychotherapie en ze kregen psychotherapie, of ze kozen voor antidepressiva en ze kregen antidepressiva, die doen het beduidend beter dan de rode lijn. En de rode lijn dat zijn die mensen waar het een mismatch was. Die psychotherapie verkozen, maar toevallig in de arm van de antidepressiva terechtkwamen of antidepressiva kozen en toevallig in de arm van de psychotherapie terechtkwamen. Dus met andere woorden, je kan vergelijken psychotherapie of farmacotherapie, antidepressiva, pillen of praten, maar je kan ook rekening houden met de voorkeur van de patiënt. Een ander voorbeeld, hoe belangrijk het aanvoelen van de patiënt is in de keuze van de behandeling, is dat we gaan kijken, zijn in een ander onderzoek, en we vroegen dus, als de mensen begonnen met de medicatie nemen, ben je eerder positief, een eerder positief verwachtingspatroon, een eerder neutraal verwachtingspatroon of een eerder negatief verwachtingspatroon van die medicatie. Binnen de groep van de mensen die aanvaarden om die medicatie te nemen. Wel, wat zie je? Je ziet daar placebo, dat zijn diegenen die dus een inactieve stof kregen, een suikerpilletje zou je kunnen zeggen, dat de attitude als ze beginnen met het innemen van die medicatie een dramatisch effect heeft op de outcome. Ja? Tussen de 34 en de 56 procent. Uh, diegenen die heel veel verwachten en een positief verwachtingspatroon hebben, doen het veel beter dan diegenen die een negatief verwachtingspatroon hebben. En iedereen voor de medicatie. diegenen die een echt antidepressivum kregen, tussen de 51 en de 69 procent. Je ziet, het antidepressivum doet het altijd beter dan het suikerpilletje, maar heel erg uw verwachtingspatroon heeft een enorme impact op dat gebeuren. Dat is dus voor... De kortdurende effecten van uh, antidepressiva en psychotherapie. Maar natuurlijk, we moeten kijken naar de lange termijn effecten. Jammer genoeg zijn er veel minder studies die lange termijn gaan. Langdurige studies zijn duur en, en daar is minder interesse voor. Wat is het effect als je nu pillen of praten op lange termijn bekijkt? Wel, heel veel studies tonen aan dat eigenlijk psychotherapie daar duidelijk een voordeel heeft. Ja? Bijna alle studies tonen aan dat psychotherapie op lange termijn... Als je een jaar, anderhalf jaar later gaat kijken, dat je daar een beduidend voordeel hebt van psychotherapie. Er zijn zelfs studies die vergeleken hebben, je volgt psychotherapie bijvoorbeeld vier maanden lang en je gaat dan een, maand of een jaar verder kijken of je nam een antidepressivum en je blijft dat dan even lang, vergelijkbaar effect. Wat wil dat zeggen? Dat wil dus eigenlijk zeggen dat antidepressiva vooral werken en beschermen zolang je ze neemt, terwijl psychotherapie ook als je stopt blijf doorwerken. Dat is een belangrijk verschil op lange termijn. Maar als ik natuurlijk zeg lange termijn, dan wil dat ook zeggen dat je moet blijven, dat je moet lang genoeg in psychotherapie moet zijn of dat je lang genoeg antidepressiva moet nemen. En dat is jammer genoeg een immens probleem. Mensen zeggen wel dat ze verandering willen, mensen zoeken hulp, maar haken af. Het Engels onderzoek toont aan dat mensen die naar een psychotherapeut stappen, dat 50 procent van die mensen na twee sessies psychotherapie stoppen. Afhaken. Iedereen zegt wel, en de meesten van jullie zeiden ook: ik zou voor psychotherapie kiezen, maar de dag dat je in jezelf begint te peuteren, en dan, dan, dan loop je daar soms van weg. Na twee sessies lopen heel veel mensen weg. Antidepressiva is niet zoveel beter. Iedereen weet: antidepressiva worden makkelijk ingenomen, maar 50 procent. Van de mensen die beginnen met een antidepressief om stoppen na twee maanden, wat absoluut onvoldoende is. Als je kiest voor een antidepressieve behandeling, dan moet ze voldoende lang zijn. Als je kiest voor een psychotherapeutische behandeling, dan moet ze voldoende lang zijn. Dus mensen doen dat niet. Mensen hebben dus heel grote ambivalenties tegenover uh, het innemen van pillen. Maar even grote ambivalenties tegenover het aangaan van een meer langdurig psychotherapeutisch proces. Dat is heel belangrijk, denk ik. Mensen denken van alles. Over, over medicatie en over psychotherapie. Ze hebben een aantal vooroordelen. Een aantal vooroordelen: zo denken mensen bijvoorbeeld uh, antidepressiva. Dat is verslavend, dat is een foute veronderstelling. Of mensen denken als ik een antidepressiva neem, dan, dan denk ik niet meer, dan voel ik niet meer. Het is dat pilletje dat mij doet voelen of denken. Ja? Dat is ook niet waar. Hè? Sommige mensen denken van, ja, maar uiteindelijk antidepressiva, dan neemt toch de reden van mijn depressie niet weg. En dat is waarschijnlijk juist. In de meeste gevallen is dat juist. Hè? Antidepressiva hebben op één plaats zeker een voorkeur tegenover psychotherapie en dat is bij ernstige depressie. Want bij zeer ernstige depressie kan je zodanig bevroren zitten in je depressie dat eigenlijk... Het begin van veranderen denken met psychotherapie niet mogelijk is. Daar moet je wel kiezen, eerst voor antidepressiva en dan voor psychotherapie. Maar mensen hebben ook schrik van psychotherapie. Mensen denken psychotherapie, voorzichtig mee zijn. Hè? Want de keer dat je begint te graven, dan weet je niet waar je uitkomt. Misschien heb je nog meer problemen als je naar een psychotherapeut stapt. Dat is iets wat mensen als vooroordeel ook heel vaak hebben. Of mensen hebben schrik. Ze hebben schrik dat geneesmiddelen verslavend zijn. Maar ze hebben ook schrik dat je verslavend. Dat je ver dat je afhankelijk wordt van de therapeut. Wat is beter dan een therapeut? Iemand die alles van je aanvaardt. Thuis heb je dat niet. Hè? Je krijgt veel meer weerstand thuis als je alles uitspreekt, denk ik. Dus er zijn een aantal vooroordelen die een adequate behandeling van depressie ja, toch wel ernstig compromitteren. Is het nu met pillen of is het nu met praten? Dus als we nu gaan afronden en nog een keer antwoorden op de initiële vraag. Praten of pillen? Liefst beide maar vooral rekening houden met de voorkeur van de patiënt. Bedankt.